Hey. oh, kom eens! Allebei een stukje jij bent bang: kijk eens: kom eens, jij mag eerst. Hey, kom eens! Kijk eens. Hey. Kippen. oh kippen. Met z'n drieën. Daar is het kleintje. Helemaal achterin. Hey, kom eens. Kom eens. Kom eens. Laat je opjagen. Hey. Niet doen. Kom eens, kom eens. Kom eens, kom eens. Wat een ruzie.